Hé hey, Blackjack, kijk eens Blackjack. Kijk eens Blackjack. Oh Joyce, oh, jij wil ook een wortel natuurlijk. Kijk eens Joyce. Wortels is genoeg. Oh Annabel, nou jij mag ook een wortel. Kijk eens Annabel. Hé, hey. goed zo Joyce. Oh Joyce, ik wil naar buiten. Kan ik naar buiten of laat? Blemuren hier af. Oeh, het is weer super hier. Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje. Die gaat ook mee. Die pakken is leeg waarschijnlijk. Ja, die mag naar buiten. En die is ook leeg. Ik zie alleen die zwarte bak niet. Die is achterin. Oh Joyce, oh Joyce, er ja, zit niks in Joyce. Het is leeg. Het is leeg. Mag je hem naar buiten gooien Joyce. Hoor ik nou een plaffend paardje? Nee, zet erop. Oh Roosje, oh Roosje. Kijk eens Roosje. Jij hebt nog niet gehad, Roosje. Oh Roosje. Ho, oh, Joyce! Kom maar, Joyce! Dat is de laatste van die zak. Ik heb nog een tweede zak. Hé, hey, Roosje! Oh, Roosje! Ja, alles is leeg. Kijk alsof of jullie die hebben. Hé, Joyce! Ho, Joyce! Nou, ik kan hierbij. Kijk eens, Joyce. Ho, Joyce! Goed zo, Joyce! Roosje, oh, Nu moet je uitkijken want dan komt Roosje eraan. Dan ging ze al in je bil bijten. Roosje toch! Roosje toch! Hé, Ho Hootjus! Goed zo, Joyce! Hé, hey, Roosje! Ja, jij wel ook natuurlijk. Ik ga even die bakken leeg, of er opruimen. Mag dat. Hé, hey, Tjus! Joyce! Oh, Joyce. Yes, okay.